Je kunt eigenlijk Uber schetsen als een bedrijf wat acht jaar geleden of een product wat acht jaar geleden ontdekt is. Twee, drie mensen die een bedrijf stonden zeiden van wat zou het goed zijn om na deze conferentie gewoon een ritje hier op de stoep te kunnen bestellen. Toen de missie gezet om mobiliteit voor iedereen in de wereld zo beschikbaar te maken als vloeiend water.